Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze serie ga je leren programmeren met Scratch. Scratch is een visuele programmeertaal waar je supersnel mee kunt leren programmeren. In deze missie ga je een virtuele vis programmeren. Wanneer je op de attributen rondom de vis klikt, zal de vis reageren op wat jij doet. Doe je het licht uit, dan gaat hij slapen. Zet je de muziek aan, dan gaat hij dansen.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 En vervolgens op Remix. Het project opent automatisch. Nu jij. Je ziet dat er al een aantal sprites klaarstaan. Voer voor je vis, een lichtknop, een speaker en vier verschillende uiterlijke. Daarnaast zijn er ook twee achtergronden, dag en nacht. Maar omdat je toch gaat remixen kun je natuurlijk ook andere sprites gebruiken. Zelf tekenen en uploaden of iets kiezen uit de bibliotheek. Nu programmeren. Klik op het voer en maak eerst een bericht aan. Eten. Programmeer dan de volgende code. Wanneer er op deze sprite wordt geklikt... Zend het signaal eten en verdwijn. Wacht 5 seconden en verschijn dan weer. Dit bericht stuurt straks de andere sprite aan. Terwijl de vis eet is het bordje 5 seconden verdwenen. Nu jij. Selecteer de lichtknop. Voor de lichtknop doe je bijna hetzelfde, alleen wil ik dat het knopje van stand, aan of uit, wisselt. Daarom, wanneer er op deze sprite wordt geklikt, zend signaal slapen, verander uiterlijk naar uit, verander de achtergrond naar nacht en start het geluid snoring, snurken. Nu jij. Dan nog een stukje code om de vis ook weer wakker te laten worden. Wanneer ik signaal wakker ontvang, verander uiterlijk naar aan en de achtergrond naar dag. Selecteer de speaker. Hier doe ik weer net iets anders. Ik ga de speaker laten bewegen tijdens de muziek. Daarvoor gebruik ik een herhaalblokje. Zolang de muziek speelt, blijft de speaker bewegen. Wanneer ik signaal dansen ontvang... Herhaal de hele tijd. Verander uiterlijk naar speaker 2. Wacht 0,1 seconde, verander uiterlijk naar speaker 1 en wacht 0,3 seconde. Als je je code wilt testen kun je op het blokje klikken. En klik op het stop-icoontje om weer te stoppen. Nu jij. Dan een muziekje. Een tweede sequentie. Wanneer er op deze sprite wordt geklikt, zend signaal dansen. Start geluid en wacht. Ik kies Dance Magic. En als het muziekje is afgelopen, zend signaal, stop dansen. Ook verander ik het uiterlijk weer naar speaker 1 en stop ik alle animaties wanneer de muziek af is gelopen. Dit doe ik in de derde sequentie. Ik wil bij de start van het programma de vis gewoon laten zwemmen. Weer een herhaalblokje. Zo blijft mijn vis de hele tijd zwemmen. En een geluid, bubbles. Ik wil dat dit geluid ook de hele tijd blijft spelen. Zodra er op een attribuut geklikt wordt, wil ik dat de zwemmende vis verdwijnt. En verandert in een dansende, slapende of etende vis. Daarvoor gebruik ik weer berichten. De meeste had ik al gemaakt. Alleen nog buikvol voor wanneer de vis genoeg heeft gegeten. Nu jij. Nu verder met de etende vis. Hij is niet zichtbaar, dus scroll ik naar uiterlijke en klik ik op verschijn. Daar is hij. De zwemmende vis heb ik nu niet nodig, dus die verberg ik tijdelijk. Twee sequenties: verschijn. Dan vijf keer een eetanimatie met een geluidje. En wanneer de vis klaar is, zendt bericht buikvol. Ook hier, wanneer ik klaar ben met eten, verdwijn en zet alle effecten uit. Bij dansen weer hetzelfde. De juiste sprites tonen en de juiste sprites selecteren. En de code schrijven. Nu jij. Als laatste nog slapen. Ik hoef het niet meer uit te leggen, hè, denk ik.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 Staan alle blokjes op de juiste plaats, of ben je er misschien per ongeluk ergens één vergeten? En heb je alle berichten goed ingesteld? Heb je nog zin om door te programmeren? Probeer dan bijvoorbeeld nog een vierde attribuut toe te voegen aan je programma. Toch meer zin in iets anders?